Wat vindt u van hem als u hem zo aankijkt? Die vind ik wel mooi. Hij is heel erg mooi. En dat is weer een neus die echt uh, leuk sportief is. is. Ontzettend mooi en snel en sportief. In de achterkant zelf wat hebben van de palameren. Ik vind het heel dik. Wat is het voor de auto? Joh. Wat een nog Wat Oh nee, achter. Zo. <hums> ja. Wel sportstuur. Wat er gaat. Het dashboard zelf is erg mooi en het stuur dat is ook gewoon omdat hij klein is, is het overzichtelijk allemaal eroverheen. Een minimalistisch design. Ja, dat is een hele mooie kaart.